Ik ben Demi, ik ben 11 jaar oud. Ik ben van um, uh, de volgende in de hal. En we hebben deze uh, graven geadapteerd en die gaan we vandaag gewoon maken. Ja, we... Ja, oh. Oh, oh. Nee. we gaan uh, het tuintje dat ervoor ligt, die gaan we een beetje schoffelen. Het onkart weghalen, het, het gras weghalen. En we gaan met de borstels, gaan we de, de graven schoon borstelen, zeg maar. Gewoon met water. De planten daar gewoon water geven. En we proberen het altijd heel erg, erg goed te doen. De uh, gesprek tonen. Um, en juist ja, ze verdienen gewoon iets bijzonders. Want ze hebben gewoon gewoon voor ons de vrijheid gevochten. Je zit in een groot gevecht waar waarvan je weet dat, je, dat het je einde kan zijn, zeg maar. Het lijkt me echt wel heel erg om, om dat mee te maken. We hebben altijd hier zo een herdenking. Um, daar maken we allemaal een erehaag. Uh, daar lopen dan alle ou, oudere mensen om, uh, doorheen. Dan kwamen uh, de kinderen van iemand die hier ligt, die kwamen hier zo uh, hun vader herdenken ja die was iedereen heel erg dankbaar die ging met iedereen die er stond even praten en, voor, en, en ook vooral met Anne want die uh, had er een gedicht voorgelezen. There isn't a World grave that is in a more beautiful place and better cared for. Ik vind het ook wel heel mooi dat die mensen gewoon steeds naar dit kleine dorpje komen om dat te herdenken. Ja, vind ik wel heel mooi. Misschien. Als ze er niet waren, was er misschien nu nog steeds wel oorlog en daar moeten we gewoon heel, heel erg dankbaar voor zijn.